Hallo, deze presentatie en deze module gaat over online samenwerken. In deze tijd hebben we ontzettend veel mogelijkheden om digitaal samen te werken. Nou, en dat scheelt in tijd, hè, want als je altijd naar elkaar toe moet, kost dat tijd. En vooral als je niet samen in één gebouw werkt. Hè, Karen en ik werken ik werk in Limburg, Karen in Drenthe. Dus nou ja, als we elkaar willen ontmoeten, zijn we minstens twee uur aan het reizen. Dus uh, online samenwerken is voor ons eigenlijk een must. Wij kunnen niet zonder. Nou, het is misschien even handig om uh, te kijken van, nou wat, hoe kunnen we het een beetje indelen? Om het uh, wat beter te begrijpen. Nou, je kunt eerst hier beneden zien je tools om bestanden te delen. Zo zijn we eigenlijk wel met elkaar begonnen. Dat deden we eerst via de mail. S sommige mensen, heel veel mensen doen het nog steeds met de mail. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Dropbox of Google Drive om even snel bestanden te delen. Nou, wat een stapje verder gaat, is dat je zegt, oké, okay, ik zet een document in de cloud. En zo kunnen we allemaal eigenlijk samen aan dat ene document werken. Daar hebben we ook tools voor. Nou, dan hebben we tools om even snel in contact te treden. De real-time chat. Nou, niemand kan meer zonder WhatsApp, geloof ik. Ja, dus daar zijn we eigenlijk allemaal al een beetje in ingeburgerd. Nou, dan hebben we nog de projectmanagement tools. Die zijn nodig als je wat groter projecten gaat draaien. En dan is het heel handig om uh, dat te visualiseren en te kijken wie doet wat. Dus dat zijn de projectmanagement tools. En dan hebben we natuurlijk tools om online te vergaderen. En je bent niet meer, uh, lijfelijk hoef je aanwezig te zijn op een vergadering. En je kunt daar ook uh, tools voor gebruiken, zodat je toch kunt meeluisteren vanuit een andere plek. Dus dit is eigenlijk even de, de verdeling. En als we die nog even verdiepen, dan zien we hier de tools die wij uh, bespreken. Er zijn veel meer tools. Het is maar een kleine, uh, kleine keuze uit, uit honderden tools, maar uh, Evernote, Office 365, die gaan we zelf niet bespreken. Uh, Google Documents of de uh, Google Suite en Etherpad is een heel handige tool. Als dus ik nou even terugga. Nou, tools om bestanden te delen. Dan hebben we het even over Dropbox. Je hebt natuurlijk ook box.nl, maar ook WeTransfer. is een hele bekende om wat grotere bestanden te delen. Nou, real-time chatten. Dan heb je de WhatsApp, die we allemaal kennen. De Slack kun je gebruiken, de Telegram en de Messenger van Facebook. Of de, natuurlijk de direct message van Twitter. Nou, wat hebben we nog? Uh, we hebben projectmanagement tools, het Trello is een bekende waar we zelf ook veel mee werken, maar je hebt ook Realtime Board, je hebt een Facebook werkplaats, misschien minder bekend en de Slack, uh, ontzettend fijn om uh, grote projecten in te zetten en het is allemaal gratis. En de laatste is tools om online te vergaderen, nou de Skype kennen we allemaal, de Hangout kun je elkaar allemaal zien en Appear.in is ook een ontzettende handige tool. Dus dit is even een soort overzicht, uh, uh, gaan we even terug, te krijgen over uh, hoe we samen kunnen werken en welke tools we kunnen gebruiken. Nu kun je verder gaan met het eerste hoofdstuk. Succes!